De dus volgende Stormwind is bezig. Ik zou eigenlijk wel even weten wie dat die actrice is. Kom, maar gaan haar zoeken. Onze twee gestrande toeristen gaan op zoek naar de actrice van Stormwind. Omdat ze zelf geen paard hebben, moeten ze op zoek toch naar andere vervoersmiddelen. Ah, oh, kijk! Het is mooi! Prachtig land. Die actrice is echt wel gelukkig om hier in haar land te doen. Ja. Ik verlang er al naar om haar te zien. Ik ook. Maar eigenlijk bij ik wel af. Hoe voelt zij eigenlijk in dat land? Ja, we zullen het daar straks eens vragen. Je doet toch zoveel om naar die artiesten te gaan hè? Ja, wow. maar ik krijg het er wel voor over. Ja, ik ook. Ik hoop dat het interessant wordt als we kunnen spelen. Was je scared van de horse? En no, I don't scared. Was it your first movie that you make? Um, no, it wasn't the first, um, but it was the first um, in the cinema. Okay. And do you like it here? Yes, I like Do you try Belgian waffles already? Um, yes, I try and um, it's very delicious. Tell us <laughs> what happened here, to see. it